Hoi, ik zit hier op Kurk. Een heel prachtig eiland, ik zal het even laten zien. Eiland, een van de vele eilanden in Kroatië. En ja, ik ben weer eens een keer op een geocaching gegaan, een schattenjacht. En ik kwam bij deze bergstenen. Kijk, zie je die bergstenen? En daar ligt een schat in verborgen. En er stond bij, het is een microcache. Dus dat is een hele kleine. Nou, ik denk dat is wel interessant natuurlijk. Hè? We hebben een hele kleine een grote bergstenen. Stond wel bij bovenop die stenenberg, onder de wind. Ja, nou ja, daar kan je natuurlijk heel erg moedeloos van worden, daar werd ik ook een beetje van ja, zo'n bergstenen. En, en, en hoe kan ik daar dan een micro cache in vinden? En toen dacht ik, nee, maar zoekt en gezult vinden. Hè? Dat, dat, dat is spreekwoord. Zoekt en gezult vinden. Dus ik ben toch aan het zoeken gegaan. En ja, ik kwam er toch niet helemaal uit. En um, toen dacht ik van, ja, maar er is altijd een andere weg. En ik weet niet waar dat vandaan komt, maar dat kwam ook bij me bieden. Er is altijd een andere weg. Dus ik heb flink zitten zoeken. Ik heb stenen opgestapeld, weggehaald. En uiteindelijk heb ik hem gevonden. Het was nog niet zo micro als dat hij, wat ik verwachtte dat hij was, was iets groter. Maar ik heb hem toch gevonden. In deze hele bergstenen, kijk, de hele bergstenen, Daar lag toch een schat verstopt. En ook met het ondernemen is dat zo. Als je je intuïtie gaat volgen en in het, in het bedrijfsleven en je zegt, hé, hey, ik, ik weet het, dat was hier natuurlijk door, ingegeven doordat ik gewoon ergens op internet had gevonden dat hier een, een schat moest liggen, maar als je soms weet, dit, dit, is, dit moet, moet te doen zijn, dit doel moet ik kunnen halen of ik moet deze weg in kunnen slaan of hier, hier, hier, hier ligt een kans voor mij. En het gaat soms niet altijd even soepeltjes. En dan is het goed om te onthouden, zoekt en zult vinden. En er is altijd een andere weg. Dus je kunt altijd een andere weg gaan, gaan zoeken naar jouw doel. En daar komt soms ook wel de spanning hè, van moeiteloos ondernemen. Moet ik nou dat, dit, dit, dat het niet lukt meteen, moet ik dat opvatten als een soort wat teken dat het, dat, het, um, ja, dat het niet jouw weg is? Of moet ik hier door de weerstand heen en moet ik inderdaad nou blijven zoeken? Nou ja, dat, dat is, blijft voor mij ook nog steeds een puzzel. Um, maar ik weet wel dat als je echt diep van binnen weet, en dat is wel even waarnaar ben je naar op zoek. Ben je naar iets op zoek waarvan je ja, denkt, waarvan je ego zegt, oh dat moet wel, hè, ik moet deze omzet bereiken. Of ik moet dit soort doelstellingen nastreven. Of is het echt iets wat je van, van binnen voelt. Wat je van binnen weet, nou well, ja, dit is iets wat ik wil bereiken. Dit is iets wat mogelijk is. En dan is er altijd een andere weg. Of er is altijd een weg. En, en als je dan zal zoeken, zal je ook zeker vinden. Dus dat uh, wilde ik graag met je delen hier op deze prachtige olijvenroute waar ik die keer aan het lopen ben in Kurk.